Ja. Tegenwoordig heb je overal wel trainingen en cursussen voor, maar het ja. internet is de, is de bron wat dat betreft. Voor mij in ieder geval ja. wel. Stel dat je ergens zit te wachten, bijvoorbeeld op een afspraak, wat ik dan altijd doe als ik zit te wachten op een afspraak, ik check altijd LinkedIn, dan ga ik ja, gewoon nee, even nee, door de fiets Gewoon scrollen. op je mobiel. Ja tuurlijk. LinkedIn is bij uitstek wel het platform voor ondernemers.